Goeiedag, een vrij onstuimig dagje vandaag. Zeker in de kustprovincies was dat goed te merken. Aan zee helemaal mooie golven, maar wel veel blauwe lucht. En ook in het binnenland scheen de zon volop, was er weinig bewolking. Er viel zelfs een enkele bui en dat was dan vooral weer in de kustprovincies. Die wind die zorgde wel voor dat er inmiddels steeds meer bladeren aan het vallen zijn. En de komende dagen gaat dat nog wel even door, want het blijft op zich best wel stevig waaien. Het computermodel laat mooi de buien zien boven de Noordzee. Als ik de animatie aanzet, kunnen we dat goed zien. En die trekken dan over het noordwesten van het land. Vannacht trekken ze iets verder land inwaarts. Maar het ziet eruit dat het oost en zuidoosten het vrijwel droog houden. En morgen overdag dan blijft het ook droog in een groot deel van het land. Alleen in het noorden, zag u net, kunnen er wat buien overtrekken. Een nieuwe storing bereikt ons in de nacht van woensdag op donderdag. En die kan dan in het westen weer voor wat neerslag gaan zorgen. Kortom. In sommige delen van het land blijft het wisselvallig en vooral in de kustgebieden blijft het ook stevig waaien. Dat betekent ook bijvoorbeeld voor de komende avond dat er een waarschuwing voor zware windstoten uitstaat in de kustprovincies en in het noorden, ook het IJsselmeergebied. Windstoten tot wel zo'n 90 km per uur. Er trekken dus een paar stevige buien over het westen en noorden van het land en misschien dat er ook nog wel onweer en hagel bij zit. De temperatuur ligt vanavond zo rond de 13 of 14 graden bij een matige tot krachtige wind uit zuidelijke richtingen zuid-zuidwest. Aan zee is de wind zelfs af en toe hard nog windkracht 7. En dan morgen overdag in een groot deel van het land is het droog met flinke zonnige perioden. De temperatuur ligt rond de 15 graden en vooral in het noorden van het land daar kan nog wel een enkele bui gaan vallen. De wind is ook Morgen stevig, matig tot krachtig. En de dagen erna zien we dat de temperatuur langzaam maar zeker wat gaat dalen. Donderdag kan het nog wel 15 graden worden. Maar vrijdag en ook in het weekende zien we temperaturen van zo'n 13 graden met een wat wisselvallig weerbeeld. Begin volgende week verandert er nog weinig. Nog een fijne dag.